Welkom, welkom allemaal bij deze bijzondere, uitzonderlijke installatie van de tien nieuwe leden van de Academie van Kunsten. Helaas geen gezellige, feestelijke, drukke samenscholing, zoals we allemaal weten. Ah, daar zijn ze. Um, maar een online ja, gebeuren. Maar hopelijk wel, die is wel hopelijk verbindend en ik hoop ook dat jullie allemaal een goede verbinding hebben. Alle... Kijkers hebben zich geloof ik al bijna 200 mensen aangemeld. Welkom allemaal en de 10 nieuwe leden. Ik zie ze nu al in Zoom voorbij komen. Hier, um, u weet de Academie van Kunsten is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En hier zitten we in het honk, nou ja wat zeg ik, het prachtige trippenhuis, de thuisbasis van de KNAW. En uh, hier mogen dan maximaal 10 mensen bij elkaar zitten. En dat is voornamelijk productietechniek. Uh, en dan drie hele belangrijke mensen, nou ja, vier, waaronder ik natuurlijk als moderator, Andrea van Pol. Maar de president van de KNW zit daar, Ineke Sluiter. Zij zal straks aan het eind, ja, iedereen toespreken en de grondslag geven. Dan Liesbeth Bik, zij is vicevoorzitter van de Academie van Kunsten. En Anne Vechter, last but not least, zij is voorzitter van de Academie van Kunsten. En ik wil haar nu heel graag het woord geven. Anne Vechter. Namens het bestuur van de Academie van Kunsten, welkom aan allen die hier via een Zoom-verbinding vanuit werkkamer, atelier, kantoor, studio, slaapkamer, achterzaaltje, voorzaaltje, park of auto met ons verbonden zijn. Mijn naam is Anne Vechter. Ik ben inderdaad de voorzitter van de Academie van Kunsten. En ik spreek u toe vanuit de Tinbergenzaal in het Trippenhuis in Amsterdam, het domein van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, stem en hoeder van de wetenschappen in Nederland. Zoals de Academie van Kunsten stem en hoeder van de kunsten wil zijn. Daarom een warm welkom aan de president van de KNW, Ineke Sluiter. Heel erg fijn dat u vanmiddag bij ons bent. Het zijn bijzondere tijden. We hebben dit moment lang moeten uitstellen. Maar nu zijn we onbeperkt blij om live kennis te maken met onze nieuwe leden. Vanmiddag vieren we de officiële bevestiging van het lidmaatschap van tien nieuwe leden van de Academie van Kunsten. Illustre namen, excellente kunstelaars uit literatuur, dans, muziek, podiumkunsten, film, architectuur, beeldende kunsten en hybride vormen die tot de academie toetreden vanwege hun uitzonderlijke artistieke inspanningen, verdiensten en betekenis voor de kunsten, voor de samenleving, nationaal en meestal ook internationaal. Lieve Dries, Glenn, Halina, John, Theo, Igoné, Michael, Hanna, Maxime en Raaf, welkom in de academie. Het heeft even geduurd, maar nu mogen we jullie eindelijk ontmoeten. De feiten en de effecten van de crisis waarin we terechtkwamen blies een bestaanszekerheid voor velen van ons, zo niet voor iedereen in het land, om. Aan het begrip transformatie, dat afgeleid uit de Latijnse formare groeien of vormen betekent, werd een component toegevoegd, disbalans. Je zou zeggen, disbalans, bekend gebied voor makers. De onzekerheid of disbalans is precies de uitgangspositie die creatie van beelden en perceptie mogelijk maakt. Onzekerheid is een gesteldheid waarmee kunstenaars dagelijks omgaan. Wat zie je? Hoe beweeg je? Waartoe verhoud je je? Waarbij sluit je je aan? Wat wil je niet meer? Wat gooi je weg? Wat laat je toe? Wat hak je doormidden? Willen we nadenken over de transformatieve kracht van de kunst, dan staan we voor de vraag of kunstenaars vandaag een verschil kunnen maken. Jullie doen wat daarvoor nodig is. Jullie zijn makers die op excellent niveau beelden scheppen die body and soul denken, voelen en intenties bevragen. Jullie werk in al die verschillende vormen toont eigen visie op de wereld waarin we ons bevinden steeds actueel, menselijk, verbonden, onderzoekend, plagend en verlokkend. En daarmee zijn jullie het levend bewijs van de waarden die de kunsten willen uitdragen, samengevat in verheven woorden als inlevend, bewustmakend, bindend, vooruitdenkend. Het zijn de ingrediënten die een in maatschappij openhouden. Weg van verschrompeling, stress en ongelijkheid. Maar vitaliserend en vooral gericht op een leefbare en gelijkwaardige toekomst. Meer dan ooit liggen er kansen het kunstenaarsbrein in te zetten om een andere, leefbaardere wereld voor te stellen. Ja, of nou ja, tja, zoals de Turkse dichter Oran Velikanik Kanik in 1945 dichtte. Ik koop vodden en ik maak er sterren van. Muziek is het voedsel voor de ziel. Ik ben dol op muziek, ik schrijf gedichten, ik schrijf gedichten en koop vodden. In ruil voor vodden koop ik muziek. Waar was ik ook nog maar een vis in een fles raki? De academie kan bij uitstek de plek zijn voor verdieping van nieuwe perspectieven op complexe vraagstukken. Zo stellen we ons een samenleving voor waarin een basisinkomen als uitgangspunt voor vrijheid is genomen. Of we, diep, we duiken diep in de geschiedenis om de wortels van hedendaags racisme bloot te leggen. Met andere woorden, de vraag naar de waarde van kunst vertalen wij naar de waarde van het talent om het ondenkbare te denken. En Dat doen we niet alleen. De academie is een ontmoetingsplek voor kunstenaars en wetenschappers. Het kapitaal wordt aangemaakt door de synthese van hun kennis. Lenigheid van denken in onderzoeksmodus bij beide disciplines opent een schatkist aan kracht, transformatieve kracht zo je wilt, aangereikt vanuit leden van de KNRW, de jonge academie en de academie van kunsten. En ook daarom, ook daarom werden jullie uitgenodigd lid te worden. Ook daarom zijn wij zo blij met jullie. We kijken uit naar jullie visies en ervaringen, jullie beelden, jullie werk. We, noemen jullie, we nemen jullie graag op in de kring van de experts in het stellen van de ongemakkelijkste, liefst roekeloze vragen. De taak van makers is niet het zoeken naar betekenis, maar juist het ruimte scheppen voor die betekenis. In de ruimte die we soms letterlijk, soms beeldend of muzisch openen, is iedereen welkom, maar die moet verdedigd worden. De ruimte die we binnen ons werk steeds weer scheppen is de plek waar vitale energie wordt aangemaakt. Voor iedereen. In crisis is die vitaliteit een bestaansvoorwaarde. Aan de lijst vitale beroepen waarvoor we groot respect hebben, kunnen de kunsten moeiteloos worden toegevoegd. Moeiteloos. Omdat het moet. Losgezongen. Omdat het mag. Lieve nieuwe leden, heel veel plezier vanmiddag. Jullie worden in het zonnetje gezet. Daarna treden jullie toe tot het vrolijk, divers, radicaal, ernstig en sprankelend gezelschap dat de Academie van Kunsten wil zijn. Veel plezier. Dank. Dankjewel, Anne Vechter, voor deze mooie woorden. Ja, hoe ziet het programma eruit? We hebben tien nieuwe leden, en Anne zei het al, die worden allemaal even in het zonnetje gezet. Een zogeheten ode wordt er aangebracht... Een ode die uh, grotendeels van tevoren is opgenomen. Mensen uit het vakgebied, naasten. In ieder geval mensen die degene, de nieuwe leden heel erg goed kent. Uh, en dan na die ode is dan, heb ik dan elke keer een kort gesprekje met, uh, met het nieuwe lid. En zo gaat het dan verder. Dus het is ode, gesprekje, ode, gesprekje. Maar het wordt geloof ik niet saai. Want eigenlijk de disciplines zijn al zo uiteenlopend en de mensen zijn al zo uiteenlopend. Dat kan eigenlijk helemaal niet uh, niet tegenvallen en het vliegt natuurlijk voorbij. En dan zijn we iets van vijf kwartier verder en dan komt dan uiteindelijk de speech van de president van de KNW. En dan uh, wordt iedereen geïnstalleerd. We gaan beginnen met de eerste ode. En dat is meteen uh, eigenlijk de jongste discipline aan, uh, van de academie. Want het is namelijk spoken word hip-hop. En dat is namelijk uh, niemand minder dan Typhoon. Dat is het nieuwe lid en hij wordt... ja de ode die uh, aan hem wordt gegeven, dat, gebracht is door zijn broer. Uh, hij is ook artiest producer um, Kevin, de Randami. Ik krijg even nu de titel, want het is nogal een uh, veel. Hij is CNO en eigenaar van Brainworks. Hij heeft nog heel veel meer. En hij heeft eigenlijk een prachtige ode. Hier is Kevin de Randami. De godzoeker met Appeltje F. Zoals de Amsterdammer terecht mijn grappetje zegt, kan ik met recht zeggen dat Glenn de Randami. Mijn zeldzame diepe vriend is al was hij zes en ik veertien jaar oud en hij zijn eerste rij de zinnen opbouwt met iets meer motherfuckers dan ons vandaag lief is. De zoektocht verdiept zich toen en nog steeds. Wie Thaïs werklichaam scant en de malen dat het woord liefde valt telt, is een appeltje er verwijderd van het gospel, want in het woord liefde vind je God wel. Zoek en vervang liefde voor God en Lobby de Bassie maakt u een slaaf van de liefde. En wie dat weg probeert te redeneren, nodig ik uit om te leren een festival te presenteren. Waar titanen resoneren bij een deinende menigte op groen Gas. Waar VVD'ers hand in hand staan met bijeeners Alsof er nooit iemand pro- of anti Piet betogers had verdedigd. En jij en ik zijn als door God gedragen van onze dakloze dagen naar onze stromende tranen op Minimi. De opofferingen tot de grote overwinning van de Tegedie. Je hebt de liefde niet hoeven zoeken, want liefde heeft jou gevonden. Al reeds in het harde, zwarte parel en een witte schelp losgekomen uit een stille hel die vermomd onder publieks en honderd decibel haar tol eiste. Om vervolgens in een uitverkocht tolhuistuin met liefde het podium en je licht terug te eisen. Waarom je deze prijs ontvangt, weet ik niet en het zal me worst wezen. Maar hiermee is wederom bewezen hoe je leven een schijnend voorbeeld is van de kracht van kwetsbaarheid. Dus ga door, bouw bruggen, loop eroverheen en krijg die kogels met je naam erop. Neem al die kogels en zet ze naar je hand, want alleen zo beweeg je de matrix. Blijf die architect, help ons onderscheiden wat echt is. Jij die in dit gezelschap meer dan op zijn plek is, die van liefde een wetenschap heeft gemaakt. De godzoeker in het lichthuis. Die uitkijkt hoe de branding de rots kust. Die de boom vingert en het mos kust. Die de kosmos bedankt na een rotvlucht. Omdat de lessen hem meer waard zijn. dan het comfort van een ongekroonde koning. Ik hou van je broertje. Al dus Kevin, de randami Glen, alias Typhoon. Ben je, ben je er? Hey Glenn. Hallo. Ja, wat goed je te zien. Um, je mag iets harder voor mij betreft. Ja, uh, het zit wel in de genen bij jullie. zegt uh, dat gevoel voor taal. Wat? Ik, heb het, uh, ik heb het allemaal van mijn broer geleerd. Dus ik uh, vind het heel erg bijzonder dat hij de ode doet. Ja, in deze tijden van polarisatie. Jij als bruggenbouwer, hoe ga je het nu aanpakken? Want het lijkt alleen maar nog meer te polariseren. Nou... Uh... Een goede, goede vraag. Uh, ergens ben ik me heel erg ervan bewust uh, dat, uh, dat het, het zijn, het zijn uh, verschillende kanten van, van dezelfde medaille. Uh, dus uh, ik ben een product van deze tijd, ik ben een kind van deze tijd. Maar tegelijkertijd realiseer ik me heel erg dat de waarde waarvoor uh, ik sta en waaruit ik put om mijn kunst te uiten en me uit te spreken. Dat het niet zozeer met die... Uh, met die van die medaille te maken heeft, maar dat het heel erg vanuit de kern gebeurt. Dus mijn broer noemde het al, al liefde. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, de noodzaak om te willen creëren, om vooruit te uh, brengen, creëert bijna een, een derde, derde element uh, da daarin. En uh, ik probeer zo min mogelijk, wat heel lastig is deze tijd, zo min mogelijk een of slachtoffer of helemaal entangled te zijn uh, uh, in de omstandigheden van deze tijd, maar heel erg naar mijn eigen kern te gaan en van daaruit weer met de uiten. Dus ja. daar, uh, daar ben ik eigenlijk dagelijks mee bezig. Ja, en uh, het feit dat je nu hier toetreedt, hè, dat, je eigenlijk, nou, dat is een beetje een andere omgeving dan waar je volgens mij waar normaal je publiek staat. Wat denk je dat de academie jou kan bieden, dit podium, wat ook, ook ongevraagd advies kan geven aan de regering, wat, uh, wat gecombineerd is met wetenschap? Uh, ik, ik, ik, uh, ik heb mezelf altijd onderzoeker genoemd. Ik heb uh, op een blauwe maandag gestudeerd aan de, aan de UvA. Uh, de muziek. Uh, <laughs> wat? Oh, muziek, ja. Yeah. Uh, uh, nee, ik heb uh, religiewetenschappen gestudeerd. En uh, dat was eigenlijk uit de vraag, wat drijft de mens? Dat is, dat is altijd mijn hoofdvraag ge, uh, geweest. En binnen dat onderzoek heb ik weer muziek gemaakt of heb ik geschreven. Uh, dus ik vind het heel erg interessant om te ontdekken uh, wat de academie uh, daarin nog meer doet en hoe ik daar een steentje aan, aan bij kan dragen. Maar ook hoe uh, de academie oh. mij daarin kan, kan, kan ondersteunen in die vraag, in het bijdragen aan, uh, ja, aan de verbinding in deze tijd en uh, voor de toekomst eigenlijk. Goed, dat zal vast lukken. In ieder geval gefeliciteerd met je aanstaande lidmaatschap. Glenn. Typhoon, uh, we gaan naar de tweede ode en die is, uh, wordt uitgesproken door Kiki Raposo de Haas. En zij is zakelijk leider van onder andere Kalefax. en dat gaat um, over de saxofonist uh, Raaf Hekkema. Dus even kijken of die klaar staat en we hopen dat die verbinding wat vlotter gaat. Uh, we gaan dus nu kijken naar de ode van Kiki Raposo de Haas. Oh. Beste ja. mensen, aan mij de eer om in deze korte video ode saxofonist Raaf Hekkema aan u te introduceren. Van alle kunsten is muziek misschien wel het meest rigide ingedeeld in hokjes. Zeker binnen het genre wat wij klassieke muziek noemen, worden die grenzen vaak stevig bewaakt met strenge etiketten, geschreven en ongeschreven regels. Gelukkig zijn er visionaire muzici die zich daar niet door laten belemmeren en die dwars door de hekjes heen banjeren om buiten de gebaande paden een nieuw speelveld te creëren. Zo'n muzikus is raaf. Als saxofonist kom je er binnen de klassieke muziek maar bekijt vanaf omdat het instrument zo jong is, slechts 180 jaar oud. Maar Raaf nam daar geen genoegen mee. Met de oprichting van Kalafax, nu al meer dan 30 jaar, een van de meest oorspronkelijke en succesvolle kamermuziekansambels ter wereld, heeft hij het muzikale universum vergroot. Niet alleen voor zichzelf, maar voor alle saxofonisten en ook voor andere muzici, jong en oud, wereldwijd. Voor het Kalefax, maar ook voor solosaxofoon, heeft Raaf een schat aan repertoire gecreëerd. De composities uit de hele muziekgeschiedenis te hercomponeren. Hier is moed voor nodig, want binnen de klassieke muziekpraktijk is de oorspronkelijke tekst heilig. Door deze onaantastbaarheid laat Raaf zich gelukkig niet weerhouden. Oude partituren worden zorgvuldig door hem uiteengerafeld. En van al die muzikale draadjes creëert hij een nieuw weefsel waardoor er levendige kleuren en spannende patronen herkenbaar worden die eerder onopgemerkt bleven. Oude muziek wordt zo nieuw leven ingeblazen, letterlijk en figuurlijk. Dat is ook nodig om deze bijzondere kunstmuziek in levende vorm te laten voortbestaan. En hoe die levende muziekpraktijk er in de toekomst uit zal zien, dat weten we niet. De huidige crisis slaat in onze sector verwoestend om zich heen. Maar dat de toekomst van de muziek bij jou in goede handen is, Raaf, daar kunnen we op vertrouwen. Lieve Raaf, van harte gefeliciteerd met je installatie als nieuw lid van de Academie van Kunsten. Dank, Kiki Raposo de Haas uh, over Raaf Hekkema. En als het goed is, hebben we een verbinding. Raaf, are you there? Hoi, ik ben er volgens mij. <laughs> je ziet er heel, heel donker hol. Is dat je studio of zo, of niet? Nee, dit, dit is, de camera doet dit. Oh, de camera doet dit. Um, Kiki zei het al, je bent eigenlijk een meester in het, in het hercomponeren in, in, in de, de arrangementen. Je durft eigenlijk van alles aan. Je zei ooit ik zie instrumentatie, arrangement, compositie als een soort continuum. Wat, wat moet volgens jou een goed arrangement in zich hebben? Ja, Kiki zei ik kan het niet beter verwoorden dan Kiki. <laughs> uh, er moet een, nieuwe, een nieuw licht komen op een oude compositie. Ja. We verkeren, en Anne zei het al, in, in hele zware tijden. En de podiumkunsten, waaronder de muzici, ja, die hebben echt heel zwaar uh, weer nu over zich heen. Het gaat juist heel erg juist over de wetenschap en nieuwe vaccins en de sneltesten en wat dan ook. Hoe, hoe krijgen we volgens jou, draaien we dat om en de waarde van kunst weer, uh, juist het belang van kunst, hier uh, weer over het voetlicht te brengen? Oh, dat vind ik een hele moeilijke. Um, ja, maar die kan je wel aan, nou, ik stel de vraag graag en ik ga heel graag op zoek naar het antwoord. En ik denk dat mijn toetreding tot de Academie van Kunsten daarin een belangrijke rol kan gaan spelen. Verder heb ik me aangemeld voor het bestuur van de Academie van Kunsten en ben ik ook aanvaard als nieuw bestuurslid. En ik denk dat die vraag voor mij een hele... Een prominente rol ga, zal gaan spelen. Maar het antwoord heb ik nog niet. Nee, en, en waarom ben je, je zo'n goede bestuurder? Of heb je graag de touwtjes in handen? Waarom wil jij lid worden van het bestuur? Het is vooral uit nieuwsgierigheid. Oh, oké. Okay, okay. um, en wat betekent sowieso dat je gevraagd hebt voor, voor deze academie? Ja, dat is een enorme eer. Echt een enorme eer. Ik beschouw mezelf overigens als een vooruitgeschoven post van mijn uh, groep. Kalefax uh, Quintet. Ehm... Um, en Canvax uh, is al uh, nu, dit jaar 35 jaar, een grote speler in de kamermuziek in Nederland. En we, we zijn wereldwijd uh, actief. Um, dus uh, ik denk dat, wij, uh, ja, dat het goed is dat, dat er een uit, vooruitgeschoven post van die groep in de, in de Academie van Kunsten zit. En dank ik wil je. graag op die manier die rol invullen. Ja, dank je. Veel succes daarbij. Dan zie je straks dank bij de wel. installatie. Goed, we gaan uh, naar de volgende live-verbinding, want deze komende ode, ah, daar zien we Kiki nog even, is uh, niet van tevoren opgenomen. Ik weet niet waarom, misschien had hij er geen zin in, maar hij is er nu wel vanuit uh, Brussel. Volgens mij Willem Bongersdek, hij is de uh, directeur van het huis De Buren. En het huis De Buren is een, uh, ja, een huis voor cultuur en debat. Uh, Willem Bongersdek, Brussels, are you there? Ja, hier zijn we. Hey. Hier ben ik. Ja, maar ik zie je nog niet. Ah, nee, ik zie weer Raaf. Nou, het is altijd wel leuk om de andere. Maar je komt even de Timbergen zelf zo binnen. Uh, Willem. Kijk. Ja, waarom wilde je dit bij live het levensgroot doen? levensgroot Jij ging het gaat een ode brengen aan Maxim Februari. Niet de minste. Ja, ik houd nogal van de levende cultuur. Ja. En uh, een uh, directe verbinding tussen Vlaanderen en Nederland uh, staat ook nogal hoog op mijn programma. Dus vandaar leek het me mooi om uh, toch zo fysiek mogelijk aanwezig te zijn. Uh, voor de kijkers thuis, ik zit hier te midden het oeuvre van Maxime Februari. In een verder lege boekenkast achter mij. Je hebt het goed gestyled inderdaad. Ja, Goed, uh, nou Willem, take it away. Ja, wat moet je doen als je een probleem hebt en je hebt er last van? Je kunt het probleem ontleden. Naar filosofische fundamenten graven en de echte vraag onder jouw probleem vinden. Als je zo komt tot de kern van de kwestie en dan wil komen tot een echt antwoord op die wezenlijke vraag, moet je opnieuw verbinding zoeken met de levende menselijke omgeving waarin wij noodgedwongen voortschokken tot ons bewustzijn eindelijk is opgenomen in de klont. De wolk, de cloud. Hiermee heb je je probleem nog niet opgelost, maar je hebt er door de ochtendelijke klaarte die in je hoofd is ontstaan misschien wel minder last van. Met je zo verworven klare kijk kun je ook anderen helpen in de zinvolle transformatie tot een weldenkend en weldoend bestaan. Ik kan me heel goed voorstellen dat je te lui bent om dit te doen. Zeker als het niet één probleem van persoonlijke aard is, maar diverse maatschappelijke problemen betreft. En al helemaal, als de mensen van je verwachten dat je er ook nog eens bevattelijk over schrijft. Het vergt namelijk nogal wat van een mens om eerst wijsgerig, juridisch en literair onderleg te raken vervolgens de moeite te nemen om echt na te denken, en als je eenmaal in die heldere kelder van het diepe denken bent beland, niet de concepten die je daar hebt gevonden, te verwarren met de warme werkelijkheid. Maar juist in te zetten op een betekenisvolle bijdrage aan die werkelijkheid. Gelukkig is er nog hoop. Want de methode die ik net in een radicale reductie aan jullie opdiende, is die van Maxime Februari. De genereuze, erudite, speelse, lichtvoetige en ongelooflijk geestige denker en schrijver die we vandaag in de bloemen zetten door hem, veelzeggend gezien zijn technologiekritiek, te installeren. Een schrijver die altijd eenzijdigheid aanklaagt zonder te zeuren. Die altijd het grote verhaal ziet zonder de kleine mens uit het oog te verliezen. Een schrijver die altijd beheerst schrijft over onbeheersbaarheid, die altijd zinvol tegen de onzin tekeer gaat. Altijd februari, altijd Maxime. Altijd, Maxime, februari. Altijd. Max, proost. <laughs> dank je, Willem. Je drinkt wel iets te vroeg, want volgens mij moeten we dat aan het eind doen. Maxim. fijn dat je er bent. Kom iets dichterbij. Ja, dank je. Wat, wat spreekt je aan in de woorden van Willem? Iets wat, uh, wat je wel herkent? Of zeg je. Uh, nou, nou, ten eerste dat hij ze live doet. Dat. Uh... Dat spreekt mij bijzonder aan. En uh, vloog dan ook nog eens een keer niet uit de bocht. Dat is helemaal mooi. Uh, en verder, het hele idee van, van in de kelder afdalen en weer opstergen vind ik ook een mooi beeld. Ja, ja. Um, je. De afgelopen columns die ik ook las, maak je maakt je heel veel zorgen om, om allerlei dingen. Waar maak je je op dit moment de meeste zorgen over in, in, in deze <laughs> tijd? <laughs> oh, het is wel een grote ik hoop vraag, niet dat ja. Voor mijn, mijn overige overblijft, de grote zorgelijkheid ervan. Uh, nou ja, we maken ons dit jaar, geloof ik, allemaal zorgen. Dus dat hoef ik verder niet zo toe te lichten. Ik probeer op een of andere manier die keldertrap inderdaad weer op te klimmen en te kijken wat er boven uh, te doen valt die zorg. Ja. Je zei in de uh, zomergasten vorig jaar van uh, schoonheid is een mensenrecht. Uh, ja. Dat sloeg eigenlijk heel erg aan. Maar wat zie je, is gebeurt daar iets mee? Of denk je, nou nu in binnen de academie ga ik me daar, uh, daar eens even hard voor maken? Want nu mag je de, iedereen ongevraagd van advies uh, voorzien. En volgens mij mag iedereen altijd iedereen, ieder ander ongevraagd van advies voorzien. En volgens mij mag iedere burger, ook de regering ongevraagd van advies voorzien. Dus dat is niet een prerogatief van de Academie van Kunsten. Maar uh, ik ben wel toegetreden omdat ik erg nieuwsgierig ben naar de anderen, om te zien uh, wat ze doen in de kunst, op het gebied van schoonheid en op het gebied van betrokkenheid en wat dan ook. Ik, ik had eigenlijk gehoopt door toe te treden een beetje te zien hoe ze dat doen. Omdat je kunt wel naar kunst gaan kijken, maar hier, dit biedt de gelegenheid om de de zelfkanten van te zien, de achterkanten, te zien hoe al die mensen dingen maken. Dus het is wat uh, jammer dat wij allemaal zo ver van elkaar af zitten en zo allemaal in huis zijn opgesloten, want uh, nou kan ik dat toch nog niet wijzen. Nee. Uh, en ben je ook denk. nieuwsgierig naar de, de wetenschappers die, die ook in dit huis uh, huizen? Heb je daar ideeën over van ik wil daar ook wel een soort samenwerking of ik wil weten hoe dat werkt? Ja, ik weet wel een beetje hoe dat werkt. En ik, maar ik moet zeggen, dat, ik vind dit wel een slinkse manier om de KNW binnen te komen. Want dat had me altijd... <laughs> heel goed. Je ja. zit trouwens heel mooi in een soort Claire Obscure opstelling. Een soort oude uh, schilderij met één kant donker en één kant licht. Wat misschien wel ook wel jou typeert. Um, ja, dank je wel Maxim Februari. En ik, ik wens je heel veel uh, ja, succes toe uh, hier in, de, in deze plek. We zijn... Um, bij de volgende ode, en die voor Theo Jansen, de grote kunstenaar met de strandbeesten. En die wordt uitgesproken in audio, maar er is beeld van Theo Janssens werk overheen... door Leila Akinci en zij is galeriehouder. Het is een grote eer voor mij om over je werk te mogen spreken, Theo. Als ik aan jouw werk denk, dan herinner ik me meteen aan onze eerste ontmoeting... ...in 1997 in jouw atelier in Delft. Toen ik jouw atelier betrad, was ik meteen ondersteboven van alles wat ik daar te zien kreeg. Met gele elektriciteitsbuizen gemaakte delen van een beest dat loopt... ...op houten paneel gemonteerde delen die bewegen... ...die je spieren of zenuwen van een strandbeest noemde. Je vertelde me toen hoe je eerst op de TU Delft had gestudeerd... ...maar dan had besloten kunstenaar te worden... Je schilderde halfnaakte dames en had er heel veel succes mee, maar dat verveelde al snel. Toen ontwierp je een machine die het werk je uit handen nam en het schilderij voor je maakte. Kort hierna ontwierp je een gevaarte dat je over de daken van Delft liet zweven. Iedereen in Delft en daarbuiten dacht al snel dat er een ufo te zien was, maar toen kwam je op een heel ander spoor terecht. In een van je columns die je toen voor de Volkskrant schreef, had je het over beesten die je zou willen maken die zand kunnen ophopen zodat de duinen altijd even hoog blijven. Dat was de geboorte van de gedachte om het strandbeest te creëren. In eerste instantie was de bedoeling om Nederland te redden, want voor de stijgende zeespiegel moest een oplossing bedacht worden en dat zouden wel eens strandbeesten kunnen zijn, die lopen in de wind en zand weten te scheppen. Je reed langs Gamma en kocht de gele elektriciteitsbuizen die je toen nog met doorzichtig plakband aan elkaar verbond. Je creatie van beesten kwam op gang. Intussen zijn je strandbeesten wereldberoemd. De meesten zijn constant op reis naar musea en festivals over de hele wereld. Je bent de kunstenaar-wetenschapper die levenloze materie zoals buizen omtovert tot lopende, zandschuivende, windvangende creaties die actief op het strand lopen of passief in een museum de schoonheid van hun bestaan laten zien. Zelf vind ik ze dan het mooist als ze letterlijk en figuurlijk door hun hielen zijn gezakt. Geen beweging vertonen, maar laten zien dat ze al een verleden hebben. Je noemt ze dan uitgestorven, maar voor mij leven ze ook dan. In mei 2020, tijdens de uitzending bij Monde op televisie, werd je de vraag gesteld. Hoe houd je het vol, Theo? Want de creatie van bewegende organismen gaat vaak gepaard met mislukking. En ik begreep toen dat het juist de mislukkingen zijn die jou ertoe hebben aangezet om door te gaan. Want intussen is het doel niet meer om de kust van Nederland te redden. Het doel is naar een heel andere oever verschoven, namelijk het proces van de evolutie. Stel je voor dat dieren die in miljoenen jaren zijn geëvolueerd, tot wat ze nu zijn, veel sneller gemaakt konden worden. Met dezelfde principes van de evolutie, maar in het tijdsbestek van 30 jaar. Dat is zo lang als de strandbeesten nu bestaan en zich nog steeds verder ontwikkelen. Theo, ik begrijp dat je doel om Nederland te redden, geweken is voor het doel van het maken van de beesten. Het gaat nu om de utopie om beesten te creëren, die steeds vernuftigere loopmechanismen ontwikkelen, zodat ze ooit zelfstandig en zelfvoorzienend kunnen zijn. Maar ook dat is wellicht in voorwensel, want hoe heerlijk is het om beweging op zich te creëren. Het perpetuum mobile, maar dan volgens Theo Janssen. Ik heb 23 jaar lang je oeuvre mogen volgen en hoop dat jij en ik het bijna eeuwige leven hebben om nog veel meer mee te mogen maken. Je noemt het irrationeel optimisme, ik noem het geniaal. Geniaal, al dus Leila Akinsi, de galeriehouder over Theo Janssen. Theo? Ja, hallo. ah ja, wij zijn natuurlijk allemaal weer flabbergasted door die fantastische beelden die je maakt. Het was eigenlijk wel heel mooi dat uh, Laila alleen maar een audioboodschap had ingesproken. Dus wij konden jouw beelden er allemaal overheen uh, plakken. Als je daarnaar kijkt, denk je ook, ja, dat is gewoon best wel geniaal. <lacht> nou, ja. nou, ja, nee, ik weet niet. Het, is, het lijkt geniaal, maar het is eigenlijk niet geniaal. Het is, het is iets wat... Uh, Kijk, de hele schepping is geniaal. Als je, als je het ziet zeg maar, hoe de, de ontwikkeling is gegaan in de evolutie, hoe dingen zijn ontstaan, zo ontstaan ze eigenlijk ook bij mij. Zeg maar in, in, in, mensen die denken dat ik een soort intelligent design uh, neerzet, die hebben het bij het verkeerde eind naar mijn idee. Ik probeer namelijk de hele tijd dingen uit en dan, uh, ja, in de meeste gevallen, gaat het niet. Dat is een soort van mutatie. En mutaties, die, uh, de meeste mutaties, die werken niet. Maar soms gebeurt er wel eens iets wat een beetje hoop geeft. en daar bouw ik dan op voort. En dus, dus ik zou eigenlijk zeggen: het is niet geniaal. Het is meer dat ik wel heel hard uh, werk. en dat ik het. ja, dat is niet zo moeilijk zeg maar. want ik werk op het strand. dus het, ik heb een fantastisch leven. En ik, ja. uh, dat ja, lijkt ik ben ik me. erg mee. Ja. ja, dat lijkt me ook. Laila zei het ook al: jij bent eigenlijk bij uitstek de, de Homo Universalis. Hè, wetenschap en kunstenaar in één. de Da Vinci van deze tijd. Wat heeft. Deze academie voor jou dan te bieden, zoek, zoek je dan, denk je inderdaad, ja, ik heb wel zin in die wetenschappers op te zoeken of je denkt, ik heb hun wel een lesje te leren. Ja, alle twee misschien. Het, uh, ja, ik denk dat de, de, de, gewoon gesprekken met mensen, dat lijkt me, daar kijk ik naar uit om, om die te hebben op een gegeven moment als de crisis voorbij is. Dat inderdaad bij een, uh, een dinertje dat we gezellig kunnen, kunnen uitwisselen. Ja. En daarbij... Ben ik al, volgens mij, getorpedeerd in een, uh, in een onderwijscommissie. Dus ik, ik, ik mag, uh, zeg maar, deelnemen aan gesprekken over het bevorderen van kunsten in onderwijs. Ja, uh, toch nog heel even terug op wat Laila zei. Je hebt ooit met heel veel succes halfnaakte dames geschilderd. En het, dat verveelde je dan al snel. Waren het die dames of het schilderen dat jou verveelde? Daar was ik wel benieuwd naar. Nou, het kwam eigenlijk door die, die vliegende schoten die ik boven Delft liet vliegen. Toen, dat, ja, dat, dat kwam op televisie, ik ben een paar maanden beroemd geweest even in Nederland in 1980. En daarna kon ik niet meer de concentratie opbrengen om uh, te schilderen. En dat kwam, ja, ik had eigenlijk geproefd van een grote uh, axeliadius. En, uh, ja, en ik kon me niet meer daarnaar concentreren. Dus toen begon ik die machines te maken. En ja. Dit, uh, ja, daar kunnen die dames niet tegen op inderdaad. Nee, uh, gefeliciteerd met je benoeming en uh, ja, heel veel succes met... Uh... Met je plek hier en op die andere positie. Dankjewel. Theo Jansen. Uh, ja, nu waar ik net uh, abusieflijk over begon, de ode aan Hanna Berfoets. En die is dus geschreven door Mitsi van der Pluim. En die zocht iemand die het moest voorlezen en die stelde mij daarover aan. Want dat moest een professional zijn, een pro. En ik ga mijn best doen. Als ik haper, hoop ik niet dat ik gekielhaald word. Dit is het uh, boekje, wat iedereen ook krijgt. De beste manier om in korte tijd iets over Hannah Berfoets en haar veelomvattende en veelzijdige oeuvre te vertellen, is door te laten zien hoe het ontstaat aan de hand van haar meest recente boek, Wat wij zagen. Het boekenweekgeschenk 2021. Gevraagd worden voor het boekenweek geschenkt is een van de meest eervolle en prestigieuze opdrachten die een schrijver kan krijgen. En de meesten zouden het verzoek dan ook onmiddellijk juichend omarmen. Zo niet Hanna. Want voor Hanna staat altijd het boek voorop. Aan gelegenheidswerkjes doet ze niet. En dus, terwijl ze de CPMB nagelbijtend achterlaat, gaat Hanna eerst onderzoeken of één van haar ideeën nu bruikbaar kan zijn. Want ideeën heeft ze altijd en ze houdt ze goed bij. Maar zit er één bij dat binnen de gegeven termijn en binnen de vastgestelde maximale omvang zou kunnen werken. Maar ook als dat er blijkt te zijn, voert ze de spanning nog even op en zegt ze nog geen ja. Want een idee is maar een idee, dus eerst moet er van alle bruikbare ideeën een synopsis uitgewerkt worden om te zien of het werkt. Als gezegd, gelegenheidswerkjes, daar doet Hannah niet aan. Het moet altijd echt goed zijn. En daarbij gaat ze niet over onvolgroeid ijs. Pas als ze na de eerste schijfbeweging het gevoel heeft dat ze op een goed spoor zit, zegt ze... Ja, ik wil een opgelucht CPMB. Oeh. Werken met Hanna is topsport. En daar houden wij van. Evi Hosten, Rianne Blaakmeer en ik, Mitsi dus. We willen niets liever... En dit is een voorrecht om te werken met iemand die zichzelf en haar omgeving dwingt om op het allerhoogste niveau te functioneren en nooit in te leveren op de kwaliteit van een idee, een tekst, een boek. En ook in andere fases van het maken van boeken, in dit geval het geschenk, word je daarvoor beloond. Want ik heb ook wel eens meegemaakt dat de schrijver tijdens het proces geheel vast kwam te zitten en alleen maar rust vond in de gedachte dat de inleverdatum nog ver weg was. Helaas voor mijn gemoedsrust had hij of zij, dat laat ik in het midden, de inleverdatum daarbij verward met de datum waarop de boeken geleverd moesten worden. Dat zal je met Hannah niet gebeuren. Want vanaf het moment dat het idee zijn eerste vorm heeft gekregen, weet ze goed wat ze wil. Om te beginnen zal ze nooit iets schrijven als haar eerdere boeken. Ieder boek weer maakt zijn enorme ontwikkeling door. Nooit kiest ze voor een onderwerp dat ze al kent of een vertelvorm die ze beheerst. Ze gaat stappen verder en breidt haar mogelijkheden als schrijfster per boek verder uit. En ondanks dat voortdurende experiment heeft ze vanaf het eerste begin grip op de materie. Hanna begrijpt haar personages extreem goed. Als je haar zou vragen wat een personage in een willekeurige situatie buiten de roman zou doen, weet ze daar meteen een antwoord op. Ze is echt intiem met haar personages. Dat is de ene basis van waaruit ze het experiment aandurft. De andere is het feit dat Hanna een geweldige stilist is. Dat ze het instrument, de taal, zo goed beheerst dat ze er uiteindelijk elke melodie kan laten klinken, mee kan laten klinken. Over iedere zin is nagedacht. Niets staat er bij gebrek aan beter. Als redacteur weet je, zomaar een woord eruit gooien zou het ritme het metrum verbreken. De derde kwaliteit die haar tot een grote schrijver maakt, is het vermogen om enerzijds precies te weten wat ze wil en daar ook aan vast te houden, en anderzijds erg goed te kunnen luisteren, te kunnen schrappen... En opnieuw beginnen aan een scène. Vier of vijf versies te schrijven als dat nodig is. En net zolang tot precies het door haar beoogde effect is bereikt. Want weten wat je wil is pas het begin. En ook om je daar toch bij te laten begeleiden... is onderdeel van een groot talent. Uiteindelijk is het altijd haar meesterschap dat de doorslag geeft. Want soms zijn de verschillen tussen de afzonderlijke versies zo klein... dat je ze als lezer niet eens meer opmerkt. Waarbij de scènes... Zij de eerst niet werkte en de tweede versie ineens wel. En altijd met het vermogen om met minimale middelen grote dingen te zeggen. En zo zagen wij het boekenweekgeschenk onder onze ogen ontstaan. Telkens een stap dichter bij haar einddoel. En ook, niet zo vanzelfsprekend, binnen het maximum aantal woorden dat het geschenk heeft. Maar daar houdt het voor Hannah niet op. Ook de stadia daarna, het omslag, de flaptekst, de teksten voor de boekhandel, promotiemateriaal. Hanna weet precies wat ze wil en waarom. Eigenlijk kun je wel zeggen dat al haar omslagen door haarzelf ontworpen zijn. Totdat het in de winkel ligt, is het voor haar niet klaar. Ik heb het geluk gehad met een aantal heel grote schrijvers uit Nederland en het buitenland te mogen werken. En telkens als ik met Hanna werk, valt me weer op. Ze is van de allerhoogste klasse. Ze is een grote. Ze heeft dezelfde inzet en hetzelfde talent. Ze ontstijgt de Nederlandse literatuur. Ze is van wereldniveau. Dames en heren van de academie, voortaan heeft u een ster in uw midden. Mitie van de pluim, uitgever, uitgeverij pluim. Hanna, daar ja. ben je. Een ster. Wat vind je? Wat, wat, wat, wat, wat, Eerste reactie, want het zijn natuurlijk prachtige, een prachtige ode. Ja, ja, pa, ben vereerd. Een ster? Tof, ja? ja. Maar opvallend aan je werk nee, is inderdaad... dat. Nee, dat het... oh. hmm? Sorry, ja, zeg, zeg, zeg. Nee, ik denk dat Mitsi uh, het heel goed um, heeft beschreven. Ja, dat ster gedeelte laat ik even aan haar en aan jullie. Maar ja, ik ben heel precies... Um, mijn lat ligt hoog en ja, ik vind het fijn dat zij dat ook zo uh, ervaart. Maar opvallend is inderdaad wat zij zei, dat je steeds uh, een ander thema, een ander boek, dan ook weer een andere stijl... Is het zo dat je, dat je dan verveelt, uh, hè, zoals de halfnaakte dames van Theo Jansen of zo, van, die beheers ik al, of is het meer dat je een uitdaging wil uitgaan? Wat, waarom wil ja. je het steeds op een andere manier? Nou, ik begin eigenlijk nooit vanuit het idee, ik wil een uitdaging aangaan. Uh, dat hoor je vaak, dat cliché even ook zegt een uitdaging, maar eigenlijk elke keer als ik dan halverwege ben, dan heb ik eigenlijk spijt dat ik het mezelf uh, zo moeilijk heb uh, gemaakt. Dus dan denk ik nou... Deze uitdaging had eigenlijk niet gehoeven, maar ik wil wel altijd iets nieuws doen. Het is inderdaad misschien, ja, het gaat ook niet bewust, maar ik zou nooit twee keer uh, iets willen maken dat op elkaar lijkt. Ja, ja, Dan, ja. Met ja, toch een hang naar, een beetje kinderachtige hang misschien zelfs naar originaliteit. Nou, dat lukt je. Um, jij doet volgens mij ook al veel onderzoek, ik bedoel, wat spreek je aan, ga je bij de KNW, heb je al meteen bedacht van, hé, hey, daar zitten wat wetenschappers of andere kunstenaars waar ik wat kan hebben voor, voor mijn volgende boek? Ja, niet zo concreet, want ik, ik weet nooit zo concreet wat ik hierna ga maken, maar ik heb zeker wel parasitaire uh, motieven gehad. Ik hoorde net ook al wel het woord dinertjes vallen, dus ik moet wel zeggen dat die me ook wel trokken, maar nee, ik, het lijkt me super interessant om met de andere... Uh, kunstenaars, maar ook de andere wetenschappen van gedachten te wisselen... en misschien net een voorsprongetje te krijgen op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Want veel van mijn romans zijn natuurlijk gebaseerd op technologische of ja. wetenschappelijke ontwikkelingen. Ja, dus daar, daar kijk je naar uit. Ja, zeker. Ja. Nou ja, gefeliciteerd met je lidmaatschap. En uh, we zien je zo terug in de... De slot, uh, ja, het slotakkoord. <tie> zin in hè? Ja, glaasje. <laughs> oh, nou, het glaasje, uh, de volgende ode is voor Igoné de Jong. Nou, net Igoné de Jong, natuurlijk, echt ongeveer onze beste, mooiste ballerina ever. En dat zij net ze heeft, haar lichaam als instrument, nu geveld wordt door griep. Gelukkig is het alleen maar een griep. Zij kan hier dus niet uh, bij zijn, helaas. Heel veel beterschap, Igoné Als je dit ziet. Maar er is wel een hele ode, een hele mooie ode uh, aan jou uh, gebracht. En die is uitgesproken door de creative agent, creatieve agent, Vanessa Henneman. Ode aan, aan Igoné, Igoné de Jong. De beste ode zou zijn haar hier live te zien dansen. Maar we zullen het online moeten doen en ik zal het proberen met horen. Voordat ik Igoné als danseres leerde kennen, leerde ik haar kennen als vrouw. Later kwam ik erachter dat daar eigenlijk helemaal geen verschil tussen zit. We spraken elkaar, min of meer toevallig, in een vliegtuig richting Zweden met een gangpad tussen ons in. Het viel me meteen op hoe gracieus ze was, hoe verfijnd, haar houding, haar hele voorkomen. Alles was in controle, perfect. Maar hoe ze met me sprak was los, verfijnd, creatief, vrij en heel persoonlijk. Haar woorden fladderden als vlinders door haar hele wezen heen. Waardoor er lucht zat tussen haar verder perfect getrainde voorkomen. De eerste indruk die Igoné bij mij achterliet, was dus die van een bloedmooie vrouw. Een van de stijlvolste die ik ooit had gezien. Maar die indruk werd onmiddellijk aangevuld door haar eigenheid en liefheid. Een vrouw die mij zomaar in vol vertrouwen haar hele wezen liet zien. Met een gulheid waardoor, waardoor ik op een andere manier naar de wereld moest kijken. Zelfs het vliegtuig van een prijsvechtermaatschappij met schreeuwerige kleuren werd er milder van, mooier. Want het was pas maanden daarna dat ik Igoné zag dansen. En ik begreep meteen wat recessenten bedoelden als ze schreven over haar prachtige lange lijnen. zonder dat iemand mij ooit had verteld wat lange lijnen zijn in dans. Ze liet me zien dat dansers niet goed zijn vanwege hun techniek, maar vanwege hun passie. Ik zag een kunstenaar. Want als Igoné danst, dan is er niet meer dan dat. Dan wordt alles het hier en nu. Spannend, sensueel en bloedmooi. Ik begreep wat er gebeurde in dat vliegtuig. Igoné maakt met een plechtige schoonheid het normale bijzonder, het individuele universeel. Bij Igoné is er geen onderscheid tussen de danseres en de dans. Ze is de dans. Ze is het leven. Dank je wel. Oh, wat een mooie woorden van Vanessa Henneman voor Igoné de Jong die helaas ziek thuis zit. En ik was zo benieuwd en ik wilde haar vragen wat die lange lijnen dan waren. En ik begreep ook dat je iedereen wil laten dansen en wat dansen natuurlijk kan betekenen. Nou, en zeker binnen de academie vindt dat wel een plek. Heel veel beterschap en heel veel succes. We gaan door naar de volgende ode en dat is over John Kermeling en die wordt uitgesproken door regisseur en zij schreef ook een scriptie en een boek samen met John Kermeling, Susanne Helmer. Uh, we gaan naar haar kijken. Hallo allemaal, hallo John. John Kermeling heb ik leren kennen omdat ik in 1993 afstudeerde met een scriptie over zijn werk. Daarna heb ik meegeschreven aan een goed boek... waarbij we alle tekst zo precies en zo kort mogelijk hebben gehouden. Een beetje zoals bij het bekende Mandje van Tigelaar van Maxim Hartman. Mandje van Tichelaar? Nee, nog korter. Kort. Mand! Daardoor is het misschien niet heel nuttig geweest voor mijn schrijverscarrière. Slagroom, spaghetti, koffieworst worst, ijs, soep. Maar een goed boek is nog steeds een goed boek. Meestal krijg ik gewoon een vraag... Van iemand die wil iets, dus die wil een beeld of die wil iets in een park. En dan denk je, kijk wat is er aan de hand. En dan, uh, en dan moet je daar zo, zo strak en mogelijk en geef je daar een antwoord op. Je kijkt naar de vanillefabrieken, dus fabrieken en de, dus al die goede voorbeelden die trek je gewoon over. Er is gewoon een, een kokenprofiel met een tape profiel erop en alles wat draait of vast zit in dat tape profiel. En dan, dan is het klaar, dan is het gewoon goed. Ik snap ook niet dat er nog telkens nieuwe dingen verzonnen worden, want het is ongelooflijk goedkoop en simpel. En het wordt niet uitgevoerd. Waarschijnlijk omdat ze denken, ja, maar zo kan ik het ook. Maar dat is juist de kwaliteit van een goed plan. Goed stedelijk leven begint bij een straat waar alle functies gemengd zijn. Alle soorten gebouwen, dus boerderijen, garages, bioscoop, alles aan een weg. En dat je overal heel makkelijk kan komen, makkelijk kan parkeren, makkelijk te bereiken. Als je dan zoveel plek... Op de grond te beslag neemt. Waar maak je de auto dan als ruimte die je kan gebruiken ook niet zo groot? Dus kom je gewoon op een rechthoekig doosje uit. Zoals een boer bijvoorbeeld, als je een boerderij gaat verbouwen, die zal nooit een schuur zo neerzetten dat het er moeilijk met zijn tractor in kan. Dat staat altijd op een hele slimme plek. En als het zo is, dan ziet het er ook automatisch goed uit. Dus die schoonheid is helemaal ingebakken in, de, in of het goed functioneert. Ik wou iets maken wat helemaal actueel was en wat nooit uh, altijd bij de tijd bleef, nieuw. Uh, ja, kun je denken Nieuwer of Nieuwste of het allernieuwste, maar nieuw is een heel open, vrij, open woord. Net zoals goed, een goed boek. En dus, hè, het beste boek is, ja, dus, daarna is niks meer. Ik zeg een goed boek, altijd goed. Dus, goed glas wijn, een prettig weekend. Van alle buitenlandse paviljoens hebben wij de meeste bezoekers. Want de meeste paviljoens is toch een doos, een blok met een deur. En ons paviljoen was open... Je kon er gewoon in, je kon die weg op, je kon er ook beneden rondhangen. Het was continu alles open. En deze, Gumba, ongelooflijk goed. Het is een troost, het is uitzichtloos, het is goed bedoeld, het is helemaal fout. Het is, het is heel erg, het is onblijvel, het is alles tegelijk. En dat is uh, ja, de definitie van goed. <laughs> ja, dankjewel. Ja, de ode van Suzanne Helmer, maar eigenlijk het meeste kwam John Kermeling, John uh, zelf in beeld. John, ik vind jou een beetje de, de Johan Cruijff van de architectuur, weet je wel, als je, je, je ziet die pas als je het door hebt. Ben je er? Ook voor het compliment, vind ik erg goed. Nou ja, goed. <laughs> nou ja je, je, je hebt het over van, het is eigenlijk zo, de oplossing ligt voor het oprapen. Jij ziet hem, maar uh, iedereen zegt het is, het is te makkelijk en daardoor wordt hij niet uitgevoerd. Maar is het zo simpel of is het meer toch jouw blik die die eenvoud ziet? Nou, vaak ligt, het, uh, ligt de oplossing zo goed op de achtergrond dat uh, menigen dat gewoon ontgaat. Ja. Ja, wordt te ingewikkeld over. Ja, daar wordt te ingewikkeld ja. over. maakt leuke dingen en dan uh, uh, zijn ze goed, wat uh, kleine zusje of een kleine broertje kan dat ook. Maar ja, waarom doen ze het dan nog niet? Hè? Ja. Maar <laughs> dat is, is al de... zo lang, hè? dat zeiden ze een ja. over Karel Appel uh, ook. Ja. Ja, en, en waar ben je op dit moment mee bezig? Uh, nu met uh, de kloppende kalender. is een, uh, een kalender voor zon en maan. Ik had uh, gelezen dat om de 19 jaar de zon en de maan van elkaar weer uh, dezelfde plaats innemen. nemen. En uh, ik wou het dus controleren, dus ik ben gewoon uh, vooruit gaan tellen. Uh, dat is een paar hond jaar vooruit en dan tijdens de zon maanden de maan uh, uh, daarmee rekening houden. Dus. En inderdaad, na 19 jaar, pas weer precies een aantal dagen van een maand in, de, in, het, in het jaar. En dan nog eens een keer, weer 19 jaar, en dan zat we één dag naast, en dan nog eens een keer. En toen zat het weer precies, klopt het leren, uh, was het weer helemaal rond. En toen ben ik ook terug gaan tellen. Dus het verleden gaan tellen, en het was de eerste keer dat het net iets naast. De eerste 19 jaar was het de één dag na en de tweede keer 19 jaar was het precies weer gevuld. Dat kwam ook op nul uit, ja. weer op nul, nog een keer op nul. En dan is er nog een moment dat, die, dat je dezelfde omstandigheid krijgt die je uit je terugstelt. Maar John, ik ga je onderbreken, ja? want je hebt, hier, je hebt hier allemaal topwetenschappers onder je, die kunnen dat toch allemaal lekker voor je doen? Hé, hey, dat ja, is heel simpel. Ja, ja, een hele eenvoudige goede kalender, ook verwachten, maar die, die is er eigenlijk nog niet. Maar nu op deze manier uh, komt die er wel aan, dus ja. ik kan nu de, het, het verre, de verre toekomst die kan ik zo aan het verleden knutten, dat je nou een soort continue uh, kalender krijgt, ja. die dan weer wat ja. uitkomt uitkomt. een soort donut vorm. Ja, ik, ik ben en, heel ik, benieuwd. Ik begrijp het nog niet helemaal, maar het is blijkbaar heel simpel. John, heel even, wat, be wat betekent het lidmaatschap van die academie en, en ook bij de KNAW? Wat betekent dat voor jou? Het lidmaatschap van die academie, daar was ik natuurlijk ook zelf zeer benieuwd naar. Want het uh, was een complete verrassing dat ik uh, zo'n uitnodiging kreeg. Dat we, wat is er nou? Nou, toen kreeg ik een uitnodiging van uh, Anna die zei: kom eens kijken. Dat was in februari, dus gingen we erheen. En uh, ik dacht in ieder verwacht, een toespraak of zo, of een maar ze zei kom, uh, zal ik je het gebouw laten zien? Hè? Het gebouw was ongelooflijk uh, gaaf om er, erheen te lopen, dus uh, het is eigenlijk een optelling van een stuk of vijf verschillende soorten gebouwen uit verschillende tijden die op alle manieren aan elkaar geknopt zijn. Dus we gingen uh, de kelders door en de dingen door, via de trappen weer verderop De gangen door. Er kwam weer een nieuwe soort ruimte weer met een beetje oranje. Uh, uh, en toen zei toon. je ja. <laughs> en boven kwamen we op een soort balkon en keken zo over Amsterdam heen. Uh, Geweldig, nou hier zou uh, ik ook een hangmatje kunnen ophangen. Volgens mij mag dat, mag dat allemaal. Ja. <laughs> nou ja, volgens mij is de academie heel erg blij met jouw uh, <laughs> Never a Dull Moment. En, uh, en, uh, ja, gefeliciteerd nou, alvast. Dank je wel. Kijk uit naar de volgende ontmoeting. Ja. Dankjewel. Zeker, iedereen kijkt ook uit om, naar, om jou te ontmoeten. Dankjewel, John Kürmeling. Um, Ode 8, we zijn er bijna. Uh, is gaat over Dries Verhoeven. En die wordt uitgesproken, het is wel in het Engels, door een curator, een kunstenaar, producer. En heeft heel erg veel met uh, de podiumkunsten. Ash, ja daar komt hij. Ash Bulayev. Oké. Okay. Ik heb an om heel kort over een about die ik I respect tremendously but also a human I love and learn from every day. Someone I'm very lucky to call my friend. Dries Verhoeven is my friend, my collaborator, my teacher, my moral compass, my idol. Big words, I know. But in this case, I can say them proudly. The thing about Dries that has always amazed me is that he never, ever compromises. Dries never settles. He has perpetual doubts And by that, I mean an endless reservoir of curiosity. But he never compromises his beliefs, his dreams, his devotions, and his vision. This is one of the biggest lessons I have learned from him. Doubt everything, but settle for nothing and no one. The other quality I'm in awe is Driss's intensity of empathy. And I do not mean melodramatic passive sympathy. Driss thinks with his ever-curious mind, but he feels with his heart and he acts with his gut. We live in extremely turbulent times, and Ries never stops questioning what is his role and duty as an artist and a human being in relation to how our societies, institutions, political regimes, markets, habits, status quos unfold in our lives. Another quality I'm astonished by is Dries' refusal to succumb to templates of his medium. He has never allowed himself to slack off and to simply repeat a successful technique, a device, an approach. He always begins with the tabula rasa. What is the form that can best carry the context of the new work? This is the eternal question of Driss's practice and his genius. And this is why both funders, presenters and audiences alike have a difficult time categorizing what Dries does. Is he a theater maker, a visual artist, an activist, a poet, a satirist, a video artist, performance art maker, a conceptual artist? And I hope these classifications continue to expand. For Dries' practice, curiosity and humility are never binary, never simplistic. So how can the form and medium of his expression be pinpointed and tagged And lastly, what unites all who have come into contact with Dries' artworks is that there are no easy answers in his work and ideas. The reason is very, very simple. Dries questions big, complicated, hard issues. And he's intelligent enough to understand that the only approach possible is to question. He chooses to do so in a medium that requires constant interaction with live audiences. And the brilliance of Dries's approach is that he puts the audience, ourselves, into the role of the protagonist. He asks us to ask the hard questions together with him. He asks us to take a stance, to never simply digest, to work, to dig. And through this labor, he offers us agency, our own ability to decide and act. Because we have done the work and have the self-confidence to leave the theater. The street, the scary ride, the container, with the resolution to look around with clarity of intention and understanding of how complex our existence has become. Thank you. Ash Bulayev over Dries Verhoeven. Dries? Jullie doen ons wel wat aan, hoor. Ja, uh... vind je van... Uh... <laughs> ja, dus, uh, Wat viel je op in zijn verhaal? Het was wel een, een hele mooie ode. Um, wat viel me op? Ja, de, de, de, ik herken me natuurlijk volledig in wat hij wat zegt. Ja. Het, uh, of nou ja, de complimenten daar gelaten. Um, nou, het continu dat... het wisselen van speelveld is ja. iets wat hij wat benoemt En wat uh, eigenlijk sinds ik begonnen ben als kunstenaar um, aan de hand was. En dat heeft te maken een beetje met wat Hanna ook zegt, een behoefte aan originaliteit. Maar voor mij ging het ook over... Um, het weten dat mijn eigen onzekerheid een, een, een, een voedingsbodem kan zijn en dat ik die vorm van onzekerheid vooral heb op het moment dat ik um, het medium nog niet beheers. Dus dat betekent dat um, de momenten dat ik, ik begon als scenograaf en op het moment dat ik uh, dat vak te, te zeer begreep en de instellingen waarvoor ik destijds werkte te, te zeer uh, te goed begreep, ik meteen vertrok. Um, en dat was ook zo toen ik vervolgens regisseur werd en vervolgens uh, ja, eigenlijk het continue op zoek zijn naar, naar wat Anna, uh, Anna had het over, disbalans. Dat is, dat is iets waar ik zowel in mezelf naar op zoek ben als in uh, de kijker. En dan is het natuurlijk de vraag hoe ik mijn eigen disbalans weet te uh, communiceren of inzichtelijk weet maken of een vorm bedenkt waarin je waarin er iets ondergaat, waarin je niet kijkt naar een representatie van een situatie, maar waarin je zelf je even heel ongemakkelijk voelt. Um, dat is wat ik hoop te bereiken wat heel vaak ja. niet lukt en soms ook wel. Ja. Hij, hij zei he never compromises. Ben je maar, wel leuk <laughs> om mee te werken? Dat is niet helemaal waar hoor. Ben ik leuk om mee te werken? Dat, uh, dat betwijfel ik best wel <laughs> vaak. Uh, je, dat dat <laughs> moet je even mensen in het team vragen, maar ik... ik uh, inderdaad, ik ben compromisloos. Ja. En op het moment dat ik op zoek ga naar... naar um, dat is ook wel, ik heb ook wel een liefde voor media die nog niet door anderen gehanteerd zijn. Dus dat ik vorig jaar heb iets gemaakt met een, met een humanoid, een, een, een um, bijna menselijk lijkende robot. En dat... Ik denk niet dat het heel leuk was voor diegene die die robot ontwikkelde om met me te werken. Omdat ik toch... Ja, ook wel op zoek ging naar, naar het onbekende. En dat er ja, ik, nou, het is ook heel leuk natuurlijk om samen op zoek te gaan naar het onbekende. Maar het. Uh, ja, ja. Je, je, de is niet iets wat, wat me ligt. Hoe? Je, je onderzoekt uh, even heel kort, uh, ook in jouw laatste werk, u bevindt zich hier. Ik las in een interview met Vrij Nederland, waar je eigenlijk onderzoekt als je helemaal. Want je hoeft helemaal geen contact te hebben. Hè? Maar je kan alles online bestellen, Netflix er kijken en kijken. Hmm. Maar wat doet dat met de menselijke ziel? We zitten er nu middenin. Is het voor jou een hele interessante testcase waar we in Sorry. zitten? Of vind je het echt doodeng? Is het? Oh. Is het, is het wat? Nou, uh, omdat jouw werk, bev u bevindt zich hier, gaat heel erg over deze mm -hmm. situatie. Hè, dat we alles zonder menselijk contact kunnen hebben. Ja. ja de, uh, is dat een interessante vind. case waar je in zit? Of, of maak je je ook wel zorgen om uh, waar het met de menselijke ziel heen gaat als we geen lichamelijk contact meer kunnen hebben? Ja, zorg, zorgen, we... Um... Zorgen zijn eigenlijk nooit zo uh, voedend in het proces. Uh, het gaat eerder, het, ik constateer en ik constateer inderdaad wel dat ik en mijn buren, dat die langs elkaar heen lopen en dat we hele ongemakkelijke momenten op de trap hebben waarin we uh, zowel geïnteresseerd zijn in elkaar, maar elkaar ook als vijand zien. En het feit dat we nu in een tijd leven waarin elke mens een mogelijke vijand is, want een, een virus met zich mee kan, kan dragen vind ik uitermate fascinerend en um, ja ook, ook voedend in de, de, de manier waarop we met de dood omgaan is is ook iets wat um, wat ik nu heel uh, wat heel prominent eigenlijk naar voren komt als gedachte dat de reflex die je ziet dat we als maatschappij uh, hebben is een hele vrolijke reflex eigenlijk ik woon hier aan een park en je ziet in die coronatijd heel veel mensen loungen en een heel uh, maar het is nu even weer een paar weken geleden, maar heel veel barbecues en heel veel mensen die toch vooral aan elkaar uitstralen, dat we het met z'n allen gaan doen en dat we er bovenop komen. En zoals de, de podiumkunsten in Nederland ook uh, heel lang bleven beweren eigenlijk, we kunnen verder op zoom, we gaan het doen, we gaan uh, toch door met, met uh, datgene waar we mee bezig zijn. En dat is een hele positieve reflex en ik denk dat de tijd ook vraagt om het negatieve even in zijn vuile bek te kijken. Ja, en dat kan jij. Ja, ja, dat doe je. Dank je, Dries, Verhoeven. De ene laatste ode is nou ja, van nou, twee vrouwen die we heel goed kennen. Het gaat over Haline Rijn en Caris van Houten. Ja, jubelt hard toe. Oké, okay, lieve Halie, um, Ik ga dit uh, voorlezen, want ik kan geen teksten meer onthouden. Ik kan het niet meer. <laughs> Ik ga dus nu echt een, een soort speech houden. Je weet hoe graag ik speeches geef, not, maar deze toch heel graag voor jou. Um, in zowel haar spel als in haar regie omarmt Halina de duisternis. De verholen, donkere kant van de mens brengt zij naar het licht. Ze tilt de steen op en schijnt haar liefdevolle licht op de pisse pissebedden. Dit doet ze op zo'n onvoorstelbaar, zorgzame... Uh, originele en humane manier dat het troostend werkt. Ze verbindt ons door taboes bespreekbaar te maken, onze schaamte te ontleden, te observeren zonder te oordelen. Ze kiest nooit de weg van de minste weerstand en vecht als een leeuwin voor waar ze voor staat. Ze gaat aan de kant voor de minderheid en opereert vrijwel egoloos. Altijd over het grote geheel, niet alleen het detail. Ze is wars van burgerlijkheid en zoekt altijd het extreme op. Ze strijdt om vastgeroeste narratieven om te buigen en is daarin onvermoeibaar. En ieder die onder haar tere, doch krachtige vleugels komt, um, voelt zich gezien en gehoord en is veilig. Ik hou van haar met alle vezels in mijn lijf die ik heb. Um, wij zijn in hart en ziel voor altijd met elkaar verbonden. Voor altijd en altijd en altijd. Of je nou wil of niet. Um, ik zou je in principe nu ook ten huwelijk kunnen vragen, maar dat is dan toch een beetje awkward. Op zo'n dag als vandaag. Um, liefje, gefeliciteerd. Ik hou van jou. Carice van Houten over Halina. Halina Rijn. Ja, ik vind het toch jammer dat jullie niet getrouwd zijn. Ja. <lacht> Er ja. zijn mensen om minder redenen met elkaar getrouwd. Ja, exact. Ja, heel lief. Heel, heel lief. Echt lief. Ja. Echt een ja, mooie, lieve boodschap. Ja. Um, je, nou, je bent natuurlijk heel lang uh, actrice geweest. Je bent nu ook als regisseur werkzaam. Vertel je het verhaal dan anders? Geef je het een andere armslag? Vertel even waarom je dat ook in die rol het fijn vindt om een verhaal te vertellen. Ja, het voelt wel, ik bedoel ondanks dat ik super dankbaar ben voor mijn uh, acteercarrière en alles. Ik bedoel, alles wat ik nu als um, maker doe, heeft natuurlijk uh, daar zijn geboorte gehad, laat maar zeggen. Dus ik heb daar alles aan te danken, maar het voelt wel veel fijner om zelf iets te mogen vertellen, als ik heel eerlijk ben. Aha, uh, uh, dus, uh, het is wel veel, het voelt helemaal alsof ik nu samenval met wat eigenlijk de bedoeling was of zoiets. Uh, meer dan... Uh, in het alleen het spelen, ja, maar je zou ook jezelf kunnen regisseren en het dan Shit. zelf spelen. Ja, maar dat, dat doet toch ook, maar deel dat... je nee, nee. Maar ik ben echt met pensioen. Uh, oh ja, ja, nu nou, je ziet er best ja. goed uit voor iemand met pensioen. Hey, wat uh, we hoorden, Dries net hebben wat zo'n beetje dat positieve. Wat doet deze crisis met jou? Uh, ben je nog hoopvol of, of, uh, of moedeloos? Of, want ja, we hebben het al eerder over gehad, de podiumkunsten, ja, die hebben het gewoon ongelooflijk moeilijk. Ja, maar ik ben niet meer de podiumkunsten. Dus ik bedoel, ik tegenwoordig het zeker uh, als zijn iemand die een diepe liefde heeft voor de podiumkunsten, maar ik ben echt eventjes in een andere wereld nu en dat is de film en tv wereld en dus um, ik, ik, mijn hart gaat uit en bloedt voor de podiumkunsten. maar zelf ben ik lekker aan het schrijven, <lacht> en aan het ontwikkelen. Ja ja, maar met draaien kom je ook stuit je ook op problemen dus jij zit lekker, lekker, je kan nu, ja met, maar met, met, als, met draaidagen wordt het wel weer lastig toch? Als, als nee, zeker. dus voor mij staat deze tijd heel erg voor um, onderzoek, ik vind het heel vet wat Dries trouwens zegt dat we duivel in de bek moeten kijken. wat je moet ook formuleren want daar ben ik het helemaal mee eens en de dood Omarmen en de donker te omarmen. Iets, maar voor mij staat... meer, iets dichter bij de microfoon, Aline. Ja. Oh. Voor mij staat deze tijd heel erg voor um, bezinning. En uh, uh, ja, ik probeer het maar een beetje te nemen als een tijd waarin ik inderdaad onderzoek mag doen en mag pruttelen en uh, wat, wat pannetjes op het vuur uh, zetten. En de wijn die mag grijpen. En eventjes niet naar buiten, niet. Uh, het podium op, niet uh, voor de camera of achter de camera staan. Dus ik ervaar het als prettig, maar natuurlijk tegelijkertijd is het voor de kunsten en voor de, inderdaad voor de podiumkunsten is het een hele, hele, hele zware tijd. En uh, ja, dat vind ik natuurlijk verschrikkelijk. Ja, en wat, uh, wat kan de academie voor jou betekenen? Waar, waar heb je zin in? Waar kijk je naar uit? Uh, ja, ik vind het heel erg spannend. Ik kijk heel erg uit naar de kruisbestuiving. Ik vind dit al heel fijn om vandaag uh, zoveel te horen over mensen en... Ja, het lijkt me, ik vind het ook heel spannend waar wetenschap en kunst elkaar ontmoet. En ik kijk ook heel erg uit naar wat ik zelf zou kunnen geven aan anderen. Of wat ik kan betekenen of hoe de academie mij kan inzetten voor hun nobele doelen. Uh, ik kijk vooral met heel veel nederigheid naar die academie. En heb nog zoiets van, ik, ik, ja, vertel mij maar wat ik moet doen. Oké, okay, dat, dat zullen ze vast doen. Dankjewel Alina, ik zie je zo terug. Uh, we gaan naar de laatste uh, nieuwe... Lid van de academie, dat is Michael Dudok de Wit, beroemde animator, Oscar-winnaar. Um, en Thomas Doebelen, ook een beroemde documentairemaker en geluidsman, die heeft een ode aan Michael Dudok de Wit. voor. Er zal waarschijnlijk aan het einde van de productie een moment komen waarvan ik denk, kan ik nog even drie dagen hebben om dit te verbeteren? Je weet dat je kunst nooit perfect zal zijn, maar je weet dat je ernaar beweegt. Dat je een oriëntatie hebt naar het perfecte. Beste Michel, we hebben je voor het eerst ontmoet in je tuinhuisje thuis in Londen, waar je in volstrekte eenzaamheid als een kluizenaar je fantasieën op papier zette. Nog weer later, Zocht je, je regelmatig op in Angoulême in Frankrijk, waar je meer dan twee jaar lang met een team werkte aan je eerste lange handgetekende animatiefilm, The Red Turtle. Nicolas? Zet wel, Wat ons fascineerde is je ongelooflijke bevlogenheid, ijver, doorzettingsvermogen en creativiteit. En dan ben je ook nog sympathiek. Het was voor ons de eerste keer dat we in de wereld van de animatie terechtkwamen. Wij als documentairemakers werken vanuit een bestaande situatie. Er is een omgeving met beeld en geluid en daar gaan we mee aan de slag. Jij als animator moet alles van tevoren bedenken. De situatie, het decor, de motoriek van de personen tot en met de schaduw van het schuim van de terugrollende golf op het strand. En dan moet je het ook nog tekenen. 24 beelden voor 1 seconde film. En dat vraagt concentratie, geduld, niet opgeven en altijd denken dat het nog beter kan. En dat, Michael, ben jij ten voeten uit. Je vertelt in je animaties over ons, over het leven, over verlangen, vreugde, afscheid en verdriet. En daarbij weet je ons ook nog een verhaal te vertellen waarin we ons herkennen en dat ons ontroert. Beste Michel, we wensen je alle goeds. En u zag beelden uit zijn documentaire Het Verlangen van Michael Dudek de Wit van een jaar vier geleden. Michael, je bent... Ja, waar zit je? Je woont in Engeland, geloof ik, hè? Ik, ik zit nu in Londen. Kun je me horen? Ja, ik kan je horen. London ja. Calling. Ja. Ja. Um, ja, London Calling. Ja, je, hebt, je hebt ook een boodschap ingesproken... Eigenlijk ook een soort waar je de, tot je, de, waarin je je tot de academie richt. Dat gaan we zo direct bekijken. Ik heb alleen nog een paar vragen aan je. Want iedereen zegt ook wel wat, wat Thomas ook heeft. Van, je hebt helemaal niets. Dus alles moet uit jou komen. Hè? Het verhaal. Uh, de, en dan moet je ook nog 24 plaatjes. En dan denken wij natuurlijk als gewone stervelingen. Waarom? Wat, wat geeft het jou dat je, dat je zo'n slow art maakt? Uh... Eigenlijk weet ik het antwoord nog steeds niet. Uh, Thomas had het over doorzettingsvermogen. Ik heb een doorzettingsvermogen, want ik heb een visie. Um, of, of het zal lukken of niet, weet ik niet, maar ik heb een visie en misschien is dat de enige motivatie. Uh, het heeft mezelf verbaasd dat na jaren en jaren werken op één project, dat de visie sterker werd, dat mijn liefde voor het project sterker werd. Uh, het had net zo goed zwakker kunnen worden. Ja, of, een, of inderdaad een vloek. Dat je op een gegeven moment denkt: ik, ik, ik ben er genoeg van. Uh, heb je, zie je er naar uit, je hoorde andere leden, al aanstaande leden, om samen te werken met. Je hebt nu bijvoorbeeld bij de Red Turtle, moest je met een hele groep samenwerken. En uh, om hier met de academie of met mensen uit de wetenschap. Heb je daar al een idee van? van ik, ik wil ja, Dat lijkt me leuk om daarmee gaan, te gaan samenwerken? Wat, wat we meteen. In, wat... Wat met meteen in mijn gedachten kwam toen ik de uitnodiging kreeg, dacht ik: uh, Wij kunstenaar wij hebben allemaal bepaalde dingen in het gemeen. En mensen natuurlijk in het algemeen. Maar laten we nu even met kunstenaars blijven. Uh, dat zijn die oeroorzaken, de, de, de redenen waarom we dit doen. Wat is, wat is onze liefde voor het vak? Waarom zijn we kunstenaar enzovoort? Uh, dat vraag ik ook aan mijn collega's soms. Velen denken er niet over. Ik denk dat dit een heel bijzonder is, vooral nu na deze odes. ...heel bijzonder gezelschap is en waar, waar ik naar verlang is om op een dag samen te zitten in een restaurant, waar dan ook, en gewoon vragen stellen aan, aan, aan, aan, ik kan ze nu mijn vrienden noemen, um, wat ze motiveert, hoe, hoe, ze, hoe ze dat aanvoelen, dat, dat ze dan ook graag willen leven. Ja. Nou, dat, dat gaat zeker gebeuren. We gaan tot slot kijken naar jouw boodschappen aan de academie. Dus we gaan van Michael naar Michael en dan gaan we over tot de officiële installatie uh, uh, van, uh, van de Academie van Kunsten. Geachte bestuursleden van de Academie van Kunsten en van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, wilt u alstublieft mijn enorme dankbaarheid aanvaarden voor uw uitnodiging om lid te zijn van de academie. Er zijn een aantal duidelijke redenen waarom kunst zo belangrijk is. En als u het goed vindt, wil ik even drie redenen noemen die in mijn eigen ervaring het meest relevant zijn geweest tot nu toe. Ik wil mijn liefde en mijn ontzag voor de natuur uitdrukken. Dat wil zeggen niet alleen de dieren en de planten, maar alle natuur. Inclusief bijvoorbeeld de nacht, um, het zogenaamde slechte weer en de cyclus van leven en dood. Wij mensen we zijn de natuur We zijn altijd de natuur geweest, maar we hebben de neiging om dit te vergeten. Ten tweede is mijn werk een zoektocht naar schoonheid. Ik heb het over het puur idee van schoonheid, maar ook over de alledaagse schoonheid die overal om ons heen is. Er zijn twee prachtige, stimulerende vragen: wat is schoonheid? En waarom is het zo belangrijk? De derde reden. Wanneer we van kunst genieten, geven we ons over aan een grotere gevoeligheid, aan een gezonde nieuwsgierigheid. We laten even onze neiging om hard te oordelen terzijde en daarvoor in de plaats staan we open voor een intuïtieve manier van kijken en luisteren. Bovendien verwelkomen we onze emoties met een grotere eerlijkheid. Ik wil eigenlijk zeggen dat kunst ons wijzer maakt. Dit is natuurlijk een algemene observatie en deze wijsheid is vrij subtiel. Maar ik vind dat we het belang daarvan niet kunnen overschatten. Ik dank u hartelijk en er zal een dag komen dat we elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten. En daarvoor ik me... Nou... Wat een prachtige woorden van Michael Dudok de Wit, de top animator, animatiemaker, uh, kunst maakt ons wijzer. Ja, mag ik dan nu stilte en aandacht voor de president van de KNAW, Ineke Sluiter. Nieuwe leden van de Academie van Kunsten, beste kijkers. Ook in de woorden van Anne Vechter is al duidelijk geworden... dit is niet zomaar een moment om een nieuwe groep toe te voegen... aan onze Academie van Kunsten. De kunsten zijn een sector die wel bijzonder hard getroffen zijn in de pandemie. Meer dan ooit hebben we behoefte aan een groep... die gezaghebbend de stem van de kunsten kan vertegenwoordigen... en die het gezicht daarvan kan zijn in onze maatschappij. U bent allemaal gekozen... ...om uw schitterende werk in heel uiteenlopende disciplines... ...en wat een prachtige groep vormt u samen. Die verkiezing was een beloning, een blijk van waardering voor uw werk... ...maar net als bij de leden van de KNAW is het ook een appel... ...een beroep op noblesse oblige. De zalen zijn leeg op dit moment. Niet omdat het publiek er genoeg van had... Veel mensen wachten op het moment dat ze mogen terugkeren naar de theaters, de concertzalen, de bioscopen, de musea, naar boekhandels waar u lezingen houdt en uw werk presenteert. Zij, wij missen jullie. Het grote risico is bovendien dat de huidige crisis een hele generatie aan jonge kunstenaars dwingt om naar andere wegen uit te zien. En dat is precies waar u nodig bent. U bent toegetreden tot een belangrijke verdedigingslinie voor de kunsten in onze samenleving. Een leger zonder oorlog en een leger met bijzondere wapens. Want niet alleen de pen is machtiger dan het zwaard, de dans is machtiger dan het zwaard. De muziek is machtiger dan het zwaard. Het beeld is machtiger dan het zwaard. De verbeelding en de vertolking zijn machtiger dan het zwaard. Ja... Om heel eerlijk te zijn, wat zouden we in de huidige situatie überhaupt met een zwaard moeten beginnen? Wat we nodig hebben is kennis en verbeelding, onderzoek en inspiratie en het besef van wat we absoluut overeind moeten houden dwars door deze crisis heen. Bij rampen hebben kunstenaars altijd een bijzondere rol gespeeld. Troost, schoonheid, andere manieren van kijken en denken en voelen, kunstenaars hebben... En geven ons een unieke toegang tot een niet-hier, niet-nu. Ze brengen het verleden tot leven, maken het relevant voor ons heden en wijzen op onvermoede mogelijkheden voor de toekomst. Kunst en wetenschap lijken op elkaar. Altijd nodig, altijd belangrijk. In voor- en in tegenspoed. Het doet me dan ook buitengewoon veel plezier om u allen... ...Hanna Bervoets, Maxime Februari, Michael Dudok de Wit, Raaf Hekkema... ...Theo Jansen, Igoné de Jong, John Kermeling, Halina Rijn, Typhoon en Dries Verhoeven... ...zo dadelijk officieel te mogen installeren als leden van de Academie van Kunsten. Dat doen we altijd, een ritueel, door middel van een gongslag... Ik ga daarvoor zo meteen naar die gong en ik verzoek u om in de tussentijd de door de academie eh, met grote aandacht voor detail bijgeleverde flesjes alvast te ontkurken, zodat we daarna spoedig tot het nuttige van de inhoud ervan kunnen overgaan. Ik ben op weg naar de gong. Dames en heren, bij deze installeer ik jullie tien als leden van de Academie van Kunsten 2020. Nou, wat een prachtige woorden en nu gaat... Anne Vechter, voorzitter van de Academie, Liesbeth Bik, vicevoorzitter van de Academie van Kunsten en Ineke Sluiten, de president, uh, gaan we met elkaar allemaal het glas heffen. Um, iedereen heel erg bedankt, Dat natuurlijk de tien nieuwe leden, van harte gefeliciteerd. En iedereen die heeft gekeken, hartelijk dank voor uw aandacht, alles is terug te vinden en ook meer informatie over de leden en over de activiteiten uh, op de site van de KNAW en op de site van de Academie van Kunsten. Want wij zeggen eigenlijk allemaal vanzelf, uh, ja... Wat, wat waren het mooie woorden allemaal? Kunst maakt ons wijzer, kunst maakt ons rijker en kunst en wetenschap horen samen. Dus ik zou zeggen met elkaar, we drinken erop en tot ziens en ga, gaat iedereen goed. En Igoné, nogmaals, wetenschap. Dag en gefeliciteerd.